Ja, tuurlijk. Hoeveel bedpartners moest je informeren? Heb je überhaupt bedpartners geïnformeerd? Oh. Ik heb wel eens een sowa gehad. Nee, ik niet. Nee, ik ook niet. Tegelijk, of? Dat is het You're nasty fucking ass. Nou, we kunnen we kort en krachtig Nee, Nee, kort en krachtig, nee. Nope. No? Nee. Nee? Nee, goed zo. Ik ook niet. Nee. Ik ook niet. Yes! Oh, allebei niet. Nee. Ja, dan stop. Dat is top, hè? Dat is echt top. Maar je doet, je Wij bent goed het... voorgelegd, ja, hè? Ja, ja, ja. Wij ja. doen dat wel goed. Goed voorgelegd, ik goed voorgelegd ja. en uh, veilig gedaan. Ja, dat is fijn. Yes. <laughs> en hoe kwam je erachter dat je een cel had? Ja, gewoon het test gedaan. Weet je, je hoort wel eens van vrienden of wat dan ook. Gewoon één keer in een zoveel tijd moet je gewoon even gaan... en even kijken wat, uh, wat er met je jonge heren aan de hand is. Ja, ja. Nou ja, ik had klachten. Ik had uh, last van mijn geslachtsdeel. <laughs> dus ben ik maar naar, hu naar de huisarts gegaan. Ja, ik had ook klachten, dat was iets pijnlijks. Ja. Ze maken het natuurlijk ook wel laagdrempelig. Ik, uh, ik werd ook altijd bang gemaakt met horrorverhalen over dat er een wattenstaafje dan uh, zo je dingen in gaat. Ja, dus, uh, ja. Maar tegenwoordig doen ze het gewoon met een, uh, met een plasmonstertje. Meestal branden gevoel bij het plassen? Jeuk, en je hoeft echt maar één keer te kijken. Wat zie je dan? Ja, gewoon echt uh, horrible. Ja, gewoon uh, beestjes in je kruik of zo? Ja, gewoon, ja echt zo. Van... Help! Welke sowas ken je allemaal? Uh, platjes. Platjes. platjes? Dat? <laughs> Wat is platjes? Nou, dat, dat was toen in de tijd. Uh, dan jeukt het op je schaamhaar. Van die, uh, van die kleine platjes noemden ze dat. Toen in de tijd. Ik ken die ene niet uitspreken. Welke? Ja. Gonnero? Ja, die. die, die. Ja, ik, ik ken wel een en... paar jongens die dat hebben gehad. Je hebt chlamydia. Volgens mij noemde je dat ook wel een druiper. Druiper? Dat weet ik even niet meer. Ja, dat oud. <laughs> uh, Ik krijg een blackout. Ik weet het wel, maar... Ja. Ja, als je ze dan op moet noemen, dan ja nou, dat ik het zo zeggen als ik ze zou zien dan zou ik denken oh ja natuurlijk dat is ja, nee. nou, ja precies ja zoals maar de syphilis is één echt zeker uh, uh, uh, uh. Heb je nu een blackout ja herpes aids oh herpes uh, ja aids ja dat klopt herpes aids herpes de... e aids <laughs> ik heb ook een blackout <laughs> uh. van wie heb je die zoals gekregen Pff, niet van de kat van de buren no. nou dat is logisch. <laughs> Ja, van iemand die uh, erg seksueel actief was uh, met uh, heel veel. Ik vind dat dan ook wel uh, de verantwoording bij jezelf uh, liggen. En je komt wel eens in situaties terecht waar je niet snel genoeg naar de condoom kunt grijpen, of je hebt min of meer een relatie met de persoon en dan ga je vanuit dat die persoon ziek is. ja, precies. Omdat mannen soms asymptomatisch kunnen zijn, die kunnen geen symptomen vertonen, dus die weten dat niet eens. Nee, precies. Oh nee. Nee, dat is privé-informatie. Dan ga, ga, ga, ga je natuurlijk nooit... Uh, je natuurlijk nooit uh... Het was mijn moeder. Ga je nooit... Het nee. Daar nee. ga ik helemaal niks over zeggen. Ben je met een condoom beschermd tegen alle SOA's? Eh... Uh, nee, ik denk het niet. Kijk, het, het beschermt wel tegen een SOA, alleen niet... Het is nog steeds niet 100%, toch? Volgens mij niet. Volgens mij ook niet. Volgens mij zitten minuscuul kleine gaatjes in. Uh, ze zeggen van wel. Gaan ja, we er maar van uit? Zijn er gaatjes in zit? Ja, of zo dat. zij er gaatjes in zit? Nee, maar volgens mij wel, uh, toch? Volgens mij is het wel de bedoeling. Ja. Volgens mij staat het er ook op. Ja. nog niet. Jij hebt het wel gedaan, maar dat komt dan. Ja, meer met dan zonder. Oké. Okay. Alleen het of op pijpen of. Een uh... paar broers zonder. Dat is saai. Oké. Okay. Dat duurt lang. <laughs> nee, dus. Nee, want jij hebt die fucking... Je crabs, ja, crabs gehad. En dat kan gewoon overspringen, toch? <laughs> nou, dat deed het ook. <laughs> oh, uh, voor welke SOA ben je het meest bang? En waarom? Um, ja, dan denk ik toch wel voor gewoon... Die terugkomende. Welke je, terugkomende? Hebt sommige, ja, je hebt sommige, daar kun je gewoon vanaf zijn en dan ben je er vanaf volgens mij. Mm -hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld herpes, daar heb je, dan zit aan je lichaam, daar kan nee, het gewoon ja, terugkomen. Ja. Snap je? Uh, en dan weet je ook niet wanneer of hoe, en dan kun je ook anderen weer heel snel mee aansteken. Dus dat zou ik echt heel naar vinden, want dan moet je altijd gaan opletten. Geen één, want ik uh, heb niet één. Ik weet niet eens wat ze inhouden, dus... Uh... Nou, ja, wat... Ik weet, bepaalde showers kun je continu jeuk hebben aan je piemel. HIV, I guess, maar, like, Zie je? maar, Zie je? maar like, dat is tegenwoordig ook niet meer zo'n big deal. Like, Oké, okay, like, tuurlijk, je wilt het niet hebben, maar like, je gaat niet dood meer. Like, je, je popt gewoon wat pilletjes en like, it's fine. Right. Met hoeveel mensen heb je onveilige seks gehad? Vijf, zes graaf ik in mijn, uh, in mijn geheugen met hoeveel mensen? Het zou een heel groot getal zijn. Van zij bijna iedereen. Maar ik noem maar geen. Bijna iedereen. Ja. En dat is ik hou niet een... van condooms. En ja, dan mag je je wel elke dag laten testen. zeg daar, Als je gevoel ja. zegt: er is iets los, want je gevoel weet dat, dan laat ja. je je testen. Ongeveer. Wel, ja, nou, ik is, is, is, dat is niet hetzelfde als. Uh... Stand? Ik denk ik heb het met twee mensen gehad, om eerlijk te zeggen. Dat vind ik hè? best wel weinig. Ja. Hm. Ja. Knap. Nul. No. Ja. Helemaal geen. Ja, dat heb je dus wel gedaan. Ik heb een aantal partners gehad. Al zat ik je niet, hè. Ja. ja. Weet je niet? Oh ja, ja. Nou, dat kan op andere manieren. Ik kan ook gewoon een ziekenhuis verkeerd neergelegd zijn dat ik ja. meegenomen heb. <laughs> kan allemaal. Jij kent die mogelijkheden niet. Ja. Ik zal het verdeling. Maar hij lijkt te veel op mij. Ja. Jullie hebben 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk seksstandjes op te noemen. In 3, 2, 1. Missionaris. Uh, Swast op z'n hondjes. 69 leeftijd. Doggy. Die, had, doggy style. Style. Oh. Ja, die um. hebben we al gehad. Doggy stay. Ja, die hebben we al gehad. Zwast. Die ken niet ik heel veel. 69 is dat. Op zijn Engels. Hoe moet je nou De paard? Is dat ook een standje? Ja, ik... Geen idee, ik weet het. Nee. Oké, okay, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Uh, geef een uh, subscribe. Geef een leuke uh, duimpje. En ja, blijf kijken naar Spuit en Slikken. <laughs> ja, dat is dat. Ja. ja.